Hey iedereen, ik ben Lisa. Ik zet al 16 jaar nagels. Uh, waaronder de laatste tijd werkte ik vroeger met Biap. Uh, ik ben dan sinds dat het juist uitgekomen is overgeschakeld naar de B Flex van ProNails. Uh, ik moet zeggen, hij, vind, hij werkt fantastisch dun. Je kan hem super dun leggen. Hij is super stevig. Uh, hij legt ook veel makkelijker dan de Biap. En het borsteltje, dat we allemaal kennen, het transparante borsteltje, uh, legt ook super dun. Je kan mooi staan aan de nagelriem. Uh, Kortom, ik ben heel content en ik ga zeker blijven werken met Biflex.